Welkom bij deze MBA-livestream vanmiddag hier in Café American in de bibliotheek Aanzet in Dordrecht. We zitten hier vanwege MBA, het uh, festival dat plaats gaat vinden in april volgend jaar. En dan gaan wij naartoe werken met elke maand weer een leuk event zoals de setting hier aan tafel. Waar een van onze sprekers van het festival uh, aanwezig zal zijn om iets te vertellen over wat hij allemaal... Uh, aan expertise in huis heeft. Um, ik zal even iedereen voorstellen hier aan het tafel. Maar ik krijg het horen van iedereen dat er geen geluid is. En dat is zo zonder, zonder van je... Ja, natuurlijk. van je introductie. Ja, we doen het gewoon opnieuw zo meteen. Oké, okay, ik krijg nu okay, van krijg een iemand wel dat het. Nog geen geluid en sommigen gekliend wordt. Even kijken. Okay. Nou, dan ga ik gewoon mijn hele bal erin doen. Kijken of ik dat kan reproduceren. Spant. Ik vind het wel vrachtig. Maar is nog even de audio dan fixen? Ja. Dat is niks aan. Ik hoor nog steeds echo, of Jij vanuit je hebt mijn, echo. mijn kant. Ja, ook vanuit mijn kant. Ja, ik heb gewoon audio. Je hebt gewoon audio. Op een aparte Oké. Okay. Hoe is het dan? Uh, ja, dus je het niet dit is toch wel, wel, wel, wel grappig grap, hoor. ja. als Het nou, ja. kan zijn dat ze de pagina even moeten herladen. Dan, uh, dan wil het nog wel eens gebeuren dat de audio. Dus door F5 in te drukken, dan herlaad je de pagina. En dan zie ik weer opnieuw live in de uitzending. Oké. Okay. Refresh. Refresh. Oké. Okay, nou dan ga ik even de, de, de korte versie doen. Mag ik al? Kan ik al techniek? Ja, voor, even de korte versie doen. We zitten hier omdat we in april het ondernemersfestival MBA gaan hebben. En onderweg daar naartoe hebben wij elke maand weer een sessie zoals deze waarbij een van de sprekers aan tafel zit om iets over zijn expertise te vertellen. Uh, we gaan even een kort rondje doen uh, waarbij ik even begin met onze expert van vandaag, Erwin Groteboer. Wie ben je en waar kom je over vertellen vandaag? Dankjewel Anasje voor de uitnodiging en dank voor de introductie. Uh, nou, mijn naam is Erwin, zoals je al gezegd hebt. Uh, ik ben nu sinds 2015 druk bezig om ondernemers te ondersteunen bij sales. En Dat is sales natuurlijk iets wat door iedere organisatie verweven zit, maar het is ontzettend belangrijk om dat uh, constant onder de loep te houden. En wat ik uh, tof vind in, in, in de business-to-business -business sales is het werken met mensen en gewoon het gesprek aangaan en met ondernemers praten. Dat vind ik gewoon een van de leukste dingen. Uh, belangrijk is daarbij wel aan te merken dat sales wel een beetje veranderd is. Niet alleen door corona, maar ook de huidige tijd. En uh, juist daarom heb ik bedacht dat daar uh, ook een soort methode voor moet komen. Dus heb ik het boek Yes, ik wil omzet bedacht. En daaromheen ook een uh, ja, masterclass en uh, e-learning e die daar uh, ja, ondernemers mee ondersteunt om dat, uh, om dat anders in te richten. En vandaag gaan we praten over een klein onderdeel daaruit. Ja, cool. Gaan er zo mee verder. Cool. Dan wil ik even voorstellen Sharon. Uh, de mensen die in, uh, uh, in de eerste uh, livestream hebben meegekeken, hebben al meegekregen wat Sharon hier doet. En Sharon is uh, onze lijnen naar de buitenwereld. Dus heb je een vraag over wat er hier aan tafel gebeurt? Heb je iets te vertellen? Wil je iets inbrengen? Doe dat via de chat. En Sharon werkt dat zo snel mogelijk hier naar de tafel. Dankjewel, Sharon. Ja, dus, uh, laten we maar beginnen. Helemaal ja, goed. Dan hebben we nog aan tafel zitten, Roelien. Yes! Vertel Stel eens! Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk om hier te zijn. Mijn naam is René Nicorne. Ik ben uh, uh, recent begonnen samen met mijn vriend een uh, wijnhandel. We importeren wijn uit Bulgarije. En, ehm, um, mag ik nu al wat meer over vertellen? Ja, vertel maar ja? Ook, uh, ja, leuk! Um, ja, alle wijnen uit uh, Frankrijk, Italië en Spanje zijn bij iedereen wel bekend. Maar Bulgarije is nou niet echt een, een, een wijnland dat iedereen kent. Dus uh, mijn vriend komt oorspronkelijk uit Bulgarije. En altijd als we op vakantie gingen, mijn familie bezoek, namen namelijk wat wijnen mee. En dan was iedereen daar erg enthousiast over hier in Nederland. Dus toen dachten we, waarom niet uh, een, een lijntje leggen en uh, de wijn importeren? Dus daar zijn we nu uh, recent mee begonnen. En we staan nog helemaal aan het begin. Best wel wat ervaring in de sales, maar ja, zoals uh, Erwin ook zegt, er, is, er verandert veel. Wat in de wereld verandert snel. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat ik vandaag van Erwin kan leren en zelf kan toepassen in uh, ons bedrijf. Dus ik kijk er naar uit. Super. Bij je? Ja, ook. Jack, ja. je wel? Dankjewel. En we hebben ook Jochem aan tafel. Jochem, vertel eens: wie ben jij? Ja, ik, uh, ik zal me voorstellen. Ik ben Jochem van Leer ben 42 jaar, woon in Breda. Ik heb uh, 20 jaar in de automotive sector ge gewerkt, in uh, sales en management. Ik wilde dus zo over een andere boeg gooien en ik heb besloten een bedrijf te starten. En, uh, in de breedste zin wil ik uh, bedrijven en particulieren ondersteunen met alle daagse zaken. Um, uh, ik zie dat de maatschappij uh, steeds meer vergrijst. Uh, mensen moeten steeds langer thuis wonen. Uh, als je ouder wordt, dan uh, wordt je sociaal uh, netwerk kleiner. En ja, wordt het ook steeds moeilijker door ook de alsmaar snellere ontwikkelingen in, in de markt om de juiste wegen te bewandelen als consument. En met name oudere mensen krijgen daar steeds meer moeite mee. Ja. Nou, ik zet mijn, mijn ervaring, kennis en uh, kunde in om uh, juist die mensen een handje te helpen. Ja, hoe heet je bedrijf? Mijn bedrijf heet Manes Handjes, ja. Manus Diensten. Ja. Leuk. Ja, ik vind het echt superleuk, want we hebben dus vandaag twee start aan tafel. En uh, nou ja, Erwin, waarmee zou je hen een stukje kunnen helpen? Nou ja, met zoveel natuurlijk, uh, maar goed, we hebben een korte tijd, uh, dus wat ik eigenlijk zeg maar als een soort van hoofdonderwerp vandaag aan wil snijden is met name uh, een stukje automatisering van je sales, omdat je gewoon ziet dat er gewoon stiekem heel veel tijd verbrand kan worden op het moment dat je dat helemaal uh, met je handjes wil doen in dit geval. Uh, dus dat is voor mij even de rode draad voor vandaag. Dus er valt ook nog veel meer over te vertellen, we hebben het over sales mindset, we hebben het over hoe je product goed te lanceren enzovoort. Allemaal waar, maar we gaan vandaag even je stuur toespitsen op die tools, zoals ja, ik het heb. Een weet. klein stukje uit je boek. Echt een klein stukje. Ja. Um, en voordat we dat doen, voordat we de diepte in gaan, is het misschien goed om even het belang van automatisering uit te leggen. Um, vandaar dat ik ook op de eerste slide heb gezet waarom tools en automatisering. Um, wat ik heel veel hoor in gesprek met ondernemers, is dat je ziet dat mensen toch heel graag vasthouden aan het oude principe. Eh, ik heb uh, een, een beldag gepland. Uh, ik, ik ben vooral ontzettend hard bezig met, uh, met, uh, uh, ja, met, met het chasen van bepaalde dingen. Bereikbaarheid is een factor, Het kost ontzettend veel energie in dit geval um, en ik wil daar een soort ander geluid laten horen. En ik snap ook wel dat het, iedere onderneming is anders. Iedere onderneming heeft weer zijn eigen finesses, iedereen heeft zijn eigen klantendoelgroep. Maar waar het mij om gaat is dat je vandaag gewoon vooral gaat kijken van ik ga mijn eigen sales cycle, mijn eigen salesprocessen sterk onder de loep nemen en gaan kijken van, wat kan ik nou eigenlijk anders doen? Waar kan ik er nou voor zorgen dat het een wat kortere cycle wordt? Waar kan ik er nou voor zorgen dat ik zelf wat minder uren hoef te verbranden? Um, het tweede aspect waarom het belangrijk is, is een stukje cont continuïteit, een stukje consistentie. En dat noem ik ook wel eens de omzetparadox. Zeker als je een wat kleinere onderneming hebt, dan zie je, je bent de afdeling marketing, je bent de afdeling facturatie, je moet nog een juridische kennis hebben, je moet nog een groot contract in elkaar fietsen, fietsen natuurlijk. En oh ja, ik moet mijn klanten een beetje aandacht geven. Nou, juist doordat er zo ontzettend veel tijd gaat zitten in dat ondernemen, zie je dat die sales een klein beetje soms naar de achtergrond verdwijnt. Oh ja, shit, ik moet mijn een kwartaalangifte doen, ik moet mijn administratie bijwerken, bij wijze van spreken. Um, waardoor je omzet heel makkelijk die golfbeweging maakt. Nou, de omzetparadox, daar bedoel ik eigenlijk mee, zeker als je het verdienmodel, uh, uurtje factuurtje hebt bij wijze van spreken. Uh, op het moment dat je werk hebt, heb je omzet, doe je geen nieuw business. Als je nieuw business doet, heb je geen werk en dus geen omzet. Waardoor je dus ziet op het moment dat het nieuw business tijdperk is aangebroken, is vaak het moment van paniek. Help, ik kan mijn hypotheek niet betalen als ik zo doorga. Help, mijn klant heeft opgezegd. Help, dus... Je ziet dat mensen gaan heel hoog in hun stresslevel zitten, gaan heel, erg in, heel hoog in hun energie zitten, maar dan wel de verkeerde energie. En wat denk je dat er gebeurt op het moment dat je dan acquisitie gaat doen? Dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Nee, nee. nee. Dus dat is precies. En, en, en misschien weten we dat ook allemaal wel al ja. uit ervaring. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind er, ik ook, hè, want dit is gewoon uit, uit het leven gegrepen. Geloof mij, ik heb dezelfde fout gemaakt, dus ik wil gewoon ervoor zorgen dat mensen zoiets hebben verwacht. Ik ga niet hetzelfde ermee doen, die gaat het even eventjes anders doen. En dan ben ik nog bedoel, best wel goed in sales. Dus kan je nagaan, dus ook voor de doorgewinterde acquisiteur, ook voor de mensen die de doorgewinterde onderneming hebben, we hebben allemaal wel eens een nacht wakker gelegen. Nou, door die tools en die automation in te zetten, zorg er eigenlijk voor dat je meer rust krijgt. Heel simpel. Perfect. Ja. Meer rust en daarnaast ook nog eens een keer meer aandacht voor dat wat het allerbelangrijkste is: de klant. Want. Je kunt het ontzettend veel automatiseren, maar dat het komt klantcontact, het elkaar in de ogen kijken. Dat is A het aardloosste, want ik zit het allerliefst bij die klanten tafel. Ik zit het allerliefst daar zo aan een kop koffie. Ik heb het zo als onderneming, een voet op tafel. Joh, hoe gaat het nou met je? En als ik hier goed bomen en als ik heel veel tijd kwijt ben aan acquisitie, wat me weinig oplevert, dan heb ik daar geen tijd voor. geniet het niet de aandacht, want ik moet zo weer door, want ik moet zo toch wel gauw weer een uh, nieuw business doen in dit geval. Ja, ken jij ook, Jochem? Ja, heel duidelijk. Het is moeilijk om een, een juiste balans te vinden, ja. want je wil natuurlijk al die ballen omhoog houden. Ja. Dus, dus en je bent nu een halfjaartje bezig? Ik ben in januari gestart. Mm -hmm. ja, het was gelijk een vliegende start met uh, de corona uh, crisis ja. waarbij je eigenlijk gelijk geconfronteerd wordt met uh, dingen die je niet kunt uh, uh, plannen. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik ervaar wel dat het moeilijk is om, om uh, ja, alles op de juiste kracht te doen, ja. Ja. En als je dan inderdaad gaat kijken ja. naar het stukje automatisering en het stukje tools. Uh, zijn er al dingen die jij op dit moment inzet? Nou, wat mij in de, uh, in een, in de eerste fase opviel is dat er heel weinig uh, tools worden aangeboden uh, die aansluiten op mijn, mijn beeld van het organiseren van ah, mijn bedrijf. Ja. Uh, dus je hebt overal wel systeemjes voor, ja. maar ik, ik, ik, ik, ik ik heb moeite om het te vinden van een ja. systeem wat je gewoon kunt inrichten. Wat op jou heel herkenbaar past. heel herkenbaar. Je ziet de uh, gekscherend zijn baas van mij, oh, het is geef een aperieur. En je wil niet weten wat voor dat je aan de wijze van spreken. Terwijl in de handen van de juiste persoon is het een heel goed en adequaat apparaat, bij wijze van spreken. En tools is, is ook gewoon maar zo goed als datgene wat je erin stopt. Dus super herkenbaar. Het gaat er natuurlijk uit van hoe zet je het in, wat is je timing ermee? Wat stop je erin en wat wil je er eigenlijk mee? Ja, als je dat niet goed op orde hebt en als je niet voor de bril hebt van nou, dat is eigenlijk de kant die ik op wil, dan, ja, dan is, is, is ook iets, ja, als je gaat googlen bijvoorbeeld naar een, een mailsysteem, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, welk mailsysteem kun je goed gebruiken voor, voor mail in acquisitie bijvoorbeeld? Nou is het goed inricht, eigenlijk allemaal wel. Alleen, dan moet je weten hoe, waar vind ik dat in die software, wordt het al zo gebruikt, uh, kan ik het koppelen met mijn CRM systeem en nou, allemaal dat soort dingen. Ja, dat is ook een zoektocht van heb ik met jou nou, dus dat je dat niet helemaal precies op netjes hebt, dat snap ik helemaal. Dus dat is ook logisch, niet erg. <laughs> nee, ja, nee, het is een stukje ontwikkeling, ja. maar het is inderdaad wel uh, een uitdaging om dan, ja, als je dat pad aan het bewandelen bent, ja. om dan uh, daar de juiste middelen bij te nemen. Ja. Ja. Ik wil uh, zo meteen even naar Sharon schakelen. Sharon. Uh, ja. Zij loopt ook tegen bepaalde processen aan en ze vraagt, wat is het, uh, ja. hoe, hoe, hoe kan je het vergelijken met uh, sales en marketingproces, het ligt heel dicht bij elkaar, dicht bij elkaar. Ja. Uh, als het gaat ja. automatiseren. Ja, ja. ja. Uh, dan blaar, denk ik ook wel de kern van de boodschap, wat je zag dat vroeger was 25% van je hele sales cycle was marketing en 75% was sales, dus gewoon het handwerk wat wij allemaal wel eens gedaan hebben. Gewoon een bak koffie en dan offerten sturen enzovoort. Nu zie je dat het tegenovergestelde gebeurt. 75% van je sales cycle is marketing, 25% van je sales cycle is sales. Dus die wereld is, is veel meer in elkaar overgevloeid. Lead generatie, acquisitie, uh, het vinden van de juiste mensen, dat, is al, dat heeft, leunt veel meer naar marketing uh, dan naar het ouderwetse salesbedrijven. Dus dat die vraag komt, ja, dat begrijp ik helemaal goed. Omdat je ziet op een gegeven moment van waar stopt marketing, waar begint sales? Ja, dat begint eigenlijk uh, bij de vraag van joh, hoeveel hoe wil, wil je zelf investeren aan je eigen muren erin? Kijk, als je je eigen marketing is, uh, je enige marketingkanaal is die telefoon en daar maar onderzoeken en dan maar met hagelschieten bij wijze van spreken. Ja, zou je dat ook onder marketing kunnen schuiven? In die zin is uh, uh, uh, uh, het vaag geworden van waar marketing stopt en waar sales eindigt. Het enige wat ik erover kan zeggen is dat die grens ongelooflijk is opgeschoven en zullen dus meer verstand moeten hebben van dat soort dingen dan ooit. Vervelend voor de mensen die dit ouderwetse sales gewend zijn, die vroeger zelfs nog eens aan de deur stonden en ergens binnen liepen. Cold canvassen, dat gebeurt gewoon nog steeds. Uh, mensen hebben er geen tijd meer voor. Het mag nu ook niet meer met de huidige regels. Dus Nee. Als dat je enige go-to-move is, ja, dan ben je nu wel heel erg hand. in dit geval. Nou, je ziet ook bij heel veel uh, systemen dat het ook op een gegeven moment verzadigt. Dus ja. uh, een bepaalde tactiek kan ook op een gegeven moment ja. uitgewerkt zijn. Dan ja. moet je weer iets nieuws verder. Ja, dat noemen wij de dus zogenaamde one-trick ponies uh, en dat is echt zo. Er zijn mensen die hebben eigenlijk maar één manier en als die manier op een gegeven moment niet meer kan of bijvoorbeeld volgens de AVG niet meer mag, ja. Ja. dan ben je ben je behoorlijk uh, zuur, om het zo maar even te zeggen, want dan heb je gewoon een probleem. Dus je moet jezelf constant blijven ontwikkelen. En zeker ook de, dat marketingstuk, en dat is even inha inhaken op de, op de vraag van Miranda, was het ik. Um, juist dat is iets wat je, waar je altijd in moet blijven scharen. dus die skill skills zul je zeker moeten verbeteren, absoluut. Oké, okay. we komen op het sourcen van nieuwe markten, Ja. Nou, zouden we het ook nog hebben? Ja. Ik denk dat um, we niet moeten onderschatten uh, wat, wat goed onderzoek vooraf uh, kan doen in dit geval. Um, het soort van nieuwe markten uh, heeft veel te maken met uh, gewoon een vraag stellen en die vraag is heel simpel: uh, wil je je geld voor betalen? Dat klinkt heel bot, uh, maar het is wel de vraag die je moet stellen, de million dollar question. Um, wat heel veel startups en uh, dus voor jullie uh, denk ik heel erg toepasselijk. Voor heel veel start-ups denk ik uh, van vitaal belang is, is goede marktvalidatie. Als je iets nieuws bedenkt, als je iets nieuws wilt lanceren, iets wilt ontwikkelen, dan zul je daar op de een of andere manier toch feedback op moeten hebben. En dat betekent dus simpelweg trial and error. En er zijn ontzettend veel start-ups, zeker in de tech-business, die uh, nou, uh, anderhalve ton ophalen bij wijze van spreken. We hebben pas geleden nog gezien met een uh, beeldbel app, daar ging 1,3 miljard of zo doorheen Dat in drie maanden later was het op en het bedrijf is failliet. Dus een goede financiering is geen garantie voor succes. Sterker nog, het levert je alleen maar problemen op als het mislukt. Uh, dat is natuurlijk in het groot, maar de lessen die ze daar leren kunnen wij toepassen in onze eigen dagelijkse dingen. Want je ziet, doordat je uh, bepaalde stappen overslaat, door dus gewoon simpelweg je doelgroep goed te kennen. Gewoon te kijken, hé, hey, wat voor sociaal medium gebruikt mijn doelgroep? Wat voor merken vindt die leuk? Uh, waar zit de pijn van mijn doelgroep? He, even inhaken op jouw vraag. Ik denk dat je een ontzettend grote markt hebt, want onze, uh, onze mens vergrijst op dit moment. Mensen worden ouder, mensen moeten blijven langer blijven thuis lange tijd blijven wonen. Oké, okay, dan, dus, dan ga je dus mee op een trend. Dat zie je, dat zie je gebeuren. Super logisch dat je daarvoor kiest. Maar maak hem nog specifieker voor jezelf. Ga dieper graven. Ga vragen aan mensen om je heen van oké, okay, um, wat is dan precies waar je het meeste tegenaan loopt? Wat is nou echt die sweet spot? Waar kan ik er nou echt voor zorgen dat je uh, een uurtje lang slaapt per nacht, bij wijze van spreken? Waar heb, ik je nou, waar heb je mij nou echt nodig? En dat is echt helemaal doorzagen. Gebruik er dus gewoon echt uh, drie kwartier tot een uur voor om dat echt goed door te vragen. En dan de laatste vraag is: Oké, okay, en als ik je daarbij zou helpen, zou je daar geld voor over hebben? En dat is echt een stap die heel veel ondernemers overslaan. Dus slingen ze slingen zijn een product in de markt, zijn ze een nieuw business, zijn ze aan het rammelen, rammelen, rammelen en ze krijgen maar geen omzet binnen. Oké. Okay. Maar dat is gewoon simpelweg doordat ze deze vraag niet stellen. Dus heel simpel, en het is echt simpeler kan niet. Er is bijna niemand in Nederland die, die je kunt benaderen, zeker geen ondernemers die zeggen: Beste Jan, beste Wim, ik heb hier een probleem. Wat ik graag op wil lossen voor, voor ondernemers. Wil je me daar een stukje onderzoek mee helpen? Herken je dat? Nou, ga zo maar door. En dat is dan een interview wat je voor jezelf helemaal opstelt. En waarbij je jezelf eigenlijk gaat niet overtuigen. Ook je klant niet overtuigen. Want je bent geen salesman bedrijf. Nee, je bent het onderzoeken. En op dat moment ga je dus kijken. Dat is toevallig van heel veel salesmensen natuurlijk. Dat ze lekker zitten te verkopen. En op dat moment ga je eigenlijk ook je eigen aannames ga je overboord gooien. En daar ga je je verhaal op baseren een stukje storytelling terug eh, in je methode. Storytelling is gewoon niets anders dan naar iemand zijn hartje praten. Dus gewoon zeggen, joh, ik ga jou helpen op die en die manier. Het er was in principe in dit geval. En met dat verhaal kun je pas echt een goede nieuwe business doen, dat je een niche aanspreekt. En daardoor kun je dus veel sneller gaan. Dus pak wat meer tijd vooraf. Zorg ervoor dat je van tevoren goed weet, waar zit mijn klant? Waar kan ik hem helpen? Heeft hij er geld voor over? En dan, dan gaat het veel sneller in dit geval. En dan kun je veel makkelijker groeien en kost jouw die business ook minder tijd. He, dus dan kan je, die, die, nogmaals die tools, hè, we zeiden het net al, op het moment dat je een apometrieur geeft, zeg maar als je een tool inzet en je zet hem op een verkeerde manier in, op de verkeerde markt, met een verkeerde product, levert het je niks op. Dus doe er niet voor. Ik ben even heel benieuwd hoe Ja. Nieuw business, jij bent, uh, jullie hebben je bedrijf vorig weekend gelanceerd. Ja, klopt. je ja. Ja, Dankjewel. Mooi. Echt heel spannend, zeker weet. Een maand geleden zag ik op LinkedIn iets voorbij komen. Toen dacht ik, wat gaat ze doen? <laughs> um, hoe pak jij dat op? Ja, ik denk uh, uh, dat we nog wel moeten werken aan het stuk onderzoek. Hè, dat is ook eigenlijk waarom ik hier aan tafel zit, waar ik graag meer over wil weten. Ja. Um, kijk, we zijn het in principe begonnen met uh, positieve feedback van, van vrienden, familie en kennissen. Maar ik wil het heel graag een stapje verder brengen. Ja. Dus, um, kijk, we hebben nog niet het volume om, uh, om echt aan horeca te leveren en, en supermarkten. Want daar is gewoon ons marge ja, te laag. Ja, klopt. En, um, uh, maar ik wil wel graag mensen bereiken die, die uh, gewoon echt de liefhebbers die een uh, ja. uh, privécollectie hebben die iedere drie maanden bij wijze van een grote bestelling doen. Of ondernemers die bijvoorbeeld hun personeel een presentje geven bij kerst, of uh, En dat. Ja, dat is, daar zijn we nog wel naar aan het zoeken, want we hebben ja. best wel um, een, een prima bereik nu online, maar hoe zet je dat, in, hoe zet je dat om in, in daadwerkelijke bestemming? Ja, daar zijn we nog wel naar op zoek. Ja, en tot hoever kom je nu? <laughs> um, ja, we hebben nu nog, um, vooral van degenen die zich bij ons melden. Reactief. Maar ik wil wel, ja, ja, ik wil wel graag naar een proactief. Ja. Ja. ja, dat is maar da goed. Ja, daar zijn we nog, nog niet eens. Nee. Uh, Ook niet dus. erg als je vorige week in begonnen bent, uh, nee, ja. is dat nee. geen schaal. Hè? Nee. <laughs> <laughs> maar ik vind het wel fijn om het van tevoren dan goed in te regelen ja, naar tuurlijk. de tools te gebruiken, zodat we meteen goed van start kunnen. Ja. en dat is wel... Uh, ja, laat je, uh, één stapje terug. Mm -hmm. Dat is een utopie. moment dat je het gelijk goed doet, dan, dan kom ik bij jou in dienst, want dan doe je het gelijk. Dus, Ga ervan uit vanuit dat in het begin tools inzetten is fantastisch, mm -hmm. maar is vooral ook testen. Ja, gewoon leren wat werkt. Ja, ja. ja, ja. ik heb bijvoorbeeld een, een hele duidelijke strakke uh, uh, mailboom, noemen wij die. Waarbij je dus acquisitiemailtjes verstuurt. Uh, wat wij dus doen, we maken een raster met negen vakjes. Mm -hmm. In elk vakje gaat een bepaald onderwerp waarin je je marktvalidatie hebt gezien. Hey, dit vindt mijn klant interessant. Dat per onderwerp, misschien wel per twee onderwerpen, maak je één mail. Dus het is een, een rijtje van drie mails, mail 1 op dag 1, mail 2 op dag 5, mail 3 op dag 17 en daar heb je dus drie verschillende boompjes van. Ja. En welke boompje het beste werkt, die ga je kiezen. Mm -hmm. Met andere woorden, uh, op het moment dat je gelijk alles goed inricht, dat gaat niet. Nee, nee, nee. Dus dat is dus Even onder S zit je verwachtingsmanagement, uh, daar, daar, daar heb je wel even voor nodig. Dus daar zul je ook weer aan de voorkant wat in moeten investeren, maar het enige is doen, gewoon ja. doen. Ja. Uh, dan zeg maar de inhoud van je, van je vraag, uh, laat, ik, laat ik een vraag stellen. Uh, wat, is, wat is je ambitie, welke doelgroep zou je nou heel graag willen benaderen, zijn dat bijvoorbeeld groothandels? Of zijn dat inderdaad die horecazaken? Of zijn dat misschien wel de mensen die afdoen bij een proeverij doen bij wijze van spreken? Ja, dat, dat, iets meer het kleinere uh, segment, Niet, geen, groot, nee. geen groothandels, nee. geen uh, en de wat kleinere restaurants die gewoon staan voor hun producten en, ja. en daar de lekkere wijn bij aan willen bieden. Ja. En um, inderdaad ondernemers die, uh, uh, die zelf graag een wijntje drinken en die misschien aan klanten willen geven of aan ja. relaties of aan hun medewerkers. Ja. Dat is onze. Ja. En nu is het dan alleen wijn en op termijn willen we wel uitbreiden. Ook, uh, we willen er zelf veel over leren en dan proeverijen aanbieden en misschien nog wel een ja, leuke. Ja. Ja. Alles wat met wijn te maken heeft. Dus ik zie het dan ook wel voor me om dan leuke wijnaccessoires erbij te gaan verkopen. En, maar dan moeten we ook nog een webshop hebben, zijn we bezig mee bezig. ja. Dus, ja. Het ligt nog helemaal open. Nou ja, fantastisch. Ja. En dat is wel mooi, want dat is fijn dat je aan het begin staat. Dan kun je ja. nu juist je trial and error doen. Dus kun je nu al bepalen voor jezelf. Wordt het inderdaad een online product of wordt ja. het inderdaad een wholesale product? Ja. Of wordt het misschien inderdaad wel zo'n kleine niche, maar die wel zo bekend is. Hè? Ik zit gewoon, nu zit je naar te luisteren. Ik vind het super interessant, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Speciaalzaken die uit uh, uh, restaurants die oost europees eten ja. serveren, ja. ik noem maar wat. Ja. Uh, nou, hoe gaaf is het als je ook wijn uit die streek hebt, bij mm -hmm. wijze van spreken. Ja. Dat zijn dingen die, ja, die moet je gewoon uh, onderzoeken, moet ja. je bekijken. En op dat moment denken van, hé hey, wacht even, dit ging makkelijk, mm -hmm. is dat toeval? Dutch <laughs> nummer 2, hetzelfde type klant, oh dat gaat ook makkelijk. Ja. Hé, hey, nu heb ik het nou te pakken ja. en dan kun je je database op gaan bouwen, kun je dus gewoon simpelweg het data verzamelen van dezelfde type klant ja. en dan heb je een niche te pakken mm -hmm. waar je dus eigenlijk zonder al te veel uitleg ook iets neer kunt leggen en waarbij mensen gelijk zeggen van okay, kijk, maar dat is iets wat bij ons past. Ja. Beetje invloed, ja, beetje uh, antwoord ja. op je vraag? Ja, zeker. Oké, okay, ja. tof. Ik ben heel even benieuwd of we, uh, Sharon? een aantal vragen en ik merk toch wel dat sommige vragen toch weer dat de, tussen de marketing en zelf zit. Uh, maar ja. van Wanja, welke manieren er zijn om die klanten te onderzoeken? En ik voelt dat toch wel een beetje bij marketing, maar ik ben erg benieuwd naar Erwin. Ja, Er zijn natuurlijk verschillende manieren. Je kunt er zijn veel. maar dan heb je de grote hoop bewijs van spreken en dan heb je het over groot, groot hè? dus het verschil tussen marktonderzoek en marktvalidatie. Wat je eigenlijk wil is die klant uh, spreken waarvan jij denkt, ja die past goed bij mij. Uh, dus er zit wel degelijk een verschil tussen. Het verschil zit er met name in de kwaliteit, mensen moeten echt even een, een beetje tijd voor je maken. Dus het liefst wil je gewoon een interview met iemand. Gewoon één op één in gesprek en dat kan via hangouts, dat kan via de telefoon, uh, dat kan ook van de tafel uh, bewijs van spreken. En iemand... Nee, nee. Dus we hopen snel dat dat weer kan. Dankjewel Marcia. Um, maar dat je wel iemand ook die uh, spreekt die geen uh, bevoordeling geeft van jou omdat ze een aardige vrouw of een aardige man vinden. Echt iemand die blanco kan kijken en die op zijn of haar beurt ook gewoon je product door kan zagen als het nodig is. Dus die ook gewoon een keer zeggen: ja, sorry man, ik zie je niet. Of juist wel. Oké, okay, waarom dan? Dus uh, de beste manier is gewoon een interview. Dat is de beste manier. Uh, je zou natuurlijk gewoon een, een, een Google Forms kunnen maken en wat vragen erin zetten. Uh, maar ik denk niet dat dat waardevol is. Ik zou het groepje wat je uh, goed en stevig bevraagt wat kleiner houden. En dus echt kwalijk voor kwaliteit gaan en niet voor de grote hoop. Uh, net iets binnen dat er nog een heel klein beetje echo bij Airwing is. Dus ik wil er even een rekening mee. Dankjewel voor de antwoord. Ja, ik heb uh, eigenlijk ja, nog een vraag van, uh, we ja. gaan dan wel weer even uh, een stukje weer terug, van Maarten. Kunnen jullie iets zeggen uit eigen ervaring over de gunfactor in de praktijk? Die wil ik even die wil ik naar Jochem uh, sturen, kan dat? Ja, ja graag zelfs, want uh, ik, ik, ik ben mijn concept begonnen als hij, ik ga mensen een handje helpen. En, ja, dat is heel breed, dat is niet concreet en nee. je moet eigenlijk ja, concurreren tegen tegen specialisten die echt goed zijn in hetgeen wat ze uh, bieden. En uh, een van mijn grootste uitdagingen was het van ja, hoe krijg ik nu een opdracht uh, gegund? En, en ja, wat, wat ik kan betekenen is uh, in hele brede zin, dus ik kan uh, iets betekenen in, in onderhoud van uh, in, in huis of in de tuin of, ik kan uh, mensen helpen of, of iemand regelen die administratie kan doen, of, of er moet iets verplaatst worden, of uh, er zijn handjes nodig. Ja. Um, dus ik heb daar juist de grootste uitdaging in moeten vinden en dat is uh, de gunfactor. Uh, het is heel belangrijk om, om, om uh, te investeren in je klant en uh, dat is marketing, dat heeft eigenlijk niets met sales te maken. Uh, iemand wil graag uh, klant bij je zijn en dan is, is er eigenlijk ruimte om, om, om uh, iets, iets te verkopen. En dus dat heeft te maken met, met vertrouwen, dat heeft ja. te maken met, met, met uh, elkaar leren kennen ja. en, en dan pas kun je iets, iets gaan verkopen. Dus gunnen is heel belangrijk, zeker. Ja, het ja, is eigenlijk de start, denk ik. Ja, en ook het einde, want als ze het niet gunnen krijgen we de orde niet. Nee, nee. Ja. Nou, dan heb je in ieder wel een splitsing, dus dat geeft wel duidelijkheid. Ja. ja. Is dit antwoord op de vraag? Ik, uh, ik vermoed van wel, maar het zou wel misschien leuk zijn als we nog in praktijkvoorbeeld praktijk uh, uh, voorbeeld gaan kijken. Want ik merk toch wel dat, dat daar eigenlijk de, de, de uitdagingen liggen voor uh, verschillende starters. En we hebben vandaag een aantal starters online. Uh, dus wellicht dat we nog een, uh, een ander voorbeeld kunnen geven. Misschien Erwin, uit ervaring. Ja, ja nee, uh, het gunfactor is ontzettend belangrijk. Uh, en dat, dat, dat is ook iets wat je niet helemaal kunt pakken, natuurlijk. Hè. Dus soms heb je gewoon met iemand een klik en soms heb je dat niet. We um, wijken wel een beetje van het onderwerp af, uh, want het heeft niet per se iets met tools te maken. Uh, de gunfactor is natuurlijk van, ik vind inderdaad, wat, wat Jochem terecht zegt van nou ja, iemand ziet er, ik kan me identificeren met iemand, iemand heeft een goed verhaal enzovoorts. Maar om dan daadwerkelijk ook uh, uh, een deal te krijgen in dit geval, is meer nodig. Dus de echte gunfactor komt ook vaak pas in dat directe contact en hebben ze het idee van nou weet je, ik, ik, ik gun het jou, want ik heb ook nog drie andere offertes aangevraagd, en je bent niet per se de goedkoopste, maar ik heb jou gewoon het beste gevoel. Ja, zeker weet je, ja, zeker de, als, je, als je producten hetzelfde zijn ja. en, en de prij, zelfs als je inderdaad iets duurder bent, maar ze gaan toch voor jou. Ja. Ja. En ja, en, en dat het je gunt, Precies. Ja. Nou ja, goed. Dus je slaat de spijker op zijn kop. Zeker als je inderdaad vergelijkbare producten hebt. qua prijs niet zoveel uitmaakt. of misschien ja. zelfs iets duurder bent. Ja. krijg je toch die opdracht. Ja, en dat is dus lastig in te schatten. Want je kunt er dus niet altijd zeggen. van ja, nee, ik heb dat en dat per se gedaan. en daardoor krijg je de gunfactor. En ja, soms is dat niet. Soms vinden mensen je gewoon leuk. Dat kan. Of, of niet? Of ja. niet, inderdaad. Ja, en dan heb je het dus juist niet. Dus die gunfactor is mega belangrijk. Maar om die gunfactor te krijgen en dan, daar zit dus wel degelijk een stukje wetenschap bij, heeft puur te maken met uh, sta ik bijvoorbeeld voor de volle 100% achter mijn eigen product. Ik heb mensen meegemaakt die verkochten een, een portefeuille van duizend producten. En ik ben met die jongen gaan zitten, ik zeg welk product vind je nou echt onderscheidend en vind je nou echt tof, want hij had rauw talent, dacht echt van nou, dit, dit moet hem worden, dit is de next best thing. Uh, en dat bleek eigenlijk maar twee producten van al die duizenden te zijn. Hij zegt, oké, okay, dan gaan we die twee producten gaan we verkopen. Want die vind jij echt goed. En in no time had hij dus het jaarquotum voor het hele bedrijf van beide producten binnengehaald. Gewoon omdat hij zich focuste op datgene waarvan hij dacht, ja, hier ga ik echt mensen mee helpen. Dus dat zit hem ook een stukje daarin. Dat heeft gewoon puur te maken met een stukje, ja, dat is dat soort ongrijpbaar begrip mindset. Van wat straal je uit van, ja, I, I own this, dit, dit is gewoon zo, dit is zo goed, ik, beetje, en dan zeg je niet ik heb mezelf ook, hè. dat was natuurlijk die oude detail, detailhandelaar die dat zegt van, uh, nou ik heb mezelf ook. Nee, je, dit is gewoon echt iets waar ik, waar ik jou echt blij mee ga maken en dan straal je een bepaald enthousiasme uit, uh, het is heel erg authentiek, het is heel erg echt en dan zit je op hetzelfde, dezelfde golflengte, op dezelfde frequentie en dat is, dat is ook een onderdeel van hun factor, niet alleen, maar dat heeft er wel degelijk mee te maken. Dus zorg ervoor uh, dat je verhaal klopt en dat je echt denkt van ja, ik zit in de auto naar die klant toe en ik denk, ja, dit, dit, dit hier gaat hij blijven worden, dit is cool. Ja, ja, een heel groot gedeelte van de gunfactor in mijn ogen is ook gewoon die klik. Ja. Heb je een klik met mensen en uh, uh, ik denk dat je dat een, een goede verkoper ook zoekt naar die klik. Ja. Net zolang dat dat gevonden heeft. Ja. ja, en dat bereik je eigenlijk maar door één ding en dat is vragen stellen. Alsjeblieft, mensen, als je een verkoopgesprek hebt. Hou je mond. Want die klant wil vooral over zichzelf vertellen en wil niet per se jouw pitch iedere keer horen. Maar goed, we dwalen af. Ja, we dwalen echt af. Want <laughs> uh, we zouden het vandaag hebben over tools. Over tools, ja. Ja, dan uh, willen we naar de volgende slide toe. Kan dat? Wat is er allemaal in te wisselen voor tools binnen de Salesforce? Ja. Ja. ja. ja, heel veel. Nou, even de belangrijkste. De allerbelangrijkste. Ja. Uh, Lead-generatie is in te wisselen voor automatisation. Acquisities in te wisselen. Uh, offertes. weliswaar deels, niet helemaal. En je follow-up. Dus als je het dus even de hele sales cycle business to business pakt, is er eigenlijk maar één onderdeel wat je niet kunt automatiseren. Million-dollar question, Nou, Wat zou dat zijn? Je Je verkoopgesprek. Oh, je verkoopgesprek, ja. Dat kun je dus niet automatiseren en dat is dan juist wat je nooit moet automatiseren. Nee. Het idee is van het inzet van tools en iedereen moet eruit, eh, uit die gereedschapkist pakken wat voor hem of haar belangrijk is, waar je het meeste hoofdpijn van, van, van krijgt, automatiseer dat. Dat is eigenlijk de gouden regel in dit geval. Als jij bellen leuk vindt, nou alsjeblieft bel, doe dat. Maar als je er echt niks aan vindt, doe het niet. Want het allerbelangrijkste is dat verkoopgesprek. En dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait, dat is het contact met die klant. En dat is waar je de gunfactor inderdaad gaat krijgen. Dus je hebt, je hebt gelijk aan als je moet, je moet je gelijk geven. Ja, je hebt er wel echt drie minuten voor nodig om daar te praten. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Maar die gunfactor ga je pas echt krijgen als je er bent. Ja, ja nou, dat gaat dus niet online. Of nooit. Van, nee. nee. Nee, je ziet ook als je in zo'n online meeting zit, je bent veel meer, je bent veel zakelijker. Je plant er een uur voor in, maar je zou eigenlijk bij wijze van spreken dat in 20 minuten klaar kunnen zijn. Dan heb je tak, tak, tak, tak, tak, alles besproken wat je moet bespreken. Maar je leert iemand pas echt kennen als je er zit. En wat is het nou eerlijk dan nou dat je zegt, joh, hoe is het trouwens met je dochter? We hadden vorige keer griep, toch? En die klant is helemaal flabbergastig van, oké, okay, heb je dat onthouden? Ja, dat heb ik onthouden. Tuurlijk. En dan ga je weer de slide terug als je, ken je klant, nou, dat heeft daarmee te maken. Ken je klant, maar dan ook echt kennen. Echt dat contact maken, dat is cruciaal. En daarmee eh, zorg je er dus voor dat al het andere is ondersteunend aan het verkoopgesprek. En zorg ervoor dat je alsjeblieft wat minder tijd hoeft te besteden aan dat soort processen. Ik ben even benieuwd, Sharon. Ik krijg uh, vooral reacties. Erwin uh, is in ieder geval enthousiast. Uh, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Uh, eigen enthousiasme is uh, aanstekelijk van Nicole. Uh, uh, nog ja. een reactie van, uh, op de vraag van Maarten. Voor mij is het uh, vastbijten. vastbijten en de klant uh, niet loslaten, dat zijn wel op zich wel hele uh, mooie reacties, hoe iedereen daar ook mee omgaat. En je merkt toch wel dat enthousiasme en echtheid, authenticiteit toch wel uh, voorop staat bij, uh, bij het uh, opbouwen van je band met de klant. Ja, ja en dat ondersteunt eigenlijk wat je, wat he, als we het hebben over run factor en over mindset en over je product gaan staan. Dat heeft allemaal daarmee te maken. Ja. ja, dat is wel leuk, dan komt het op uh, authenticiteit en, en uh, uh, persoonlijk ja. en dan uh, kunnen we door naar de volgende slide. Yes. Moet ik even over mijn schouder kijken of we zijn zo afgehaald? Nee, ja, ons goed. <laughs> huh? Next door. Ja, daar is die. Ja, super belangrijk. Uh, als je automatiseert heb je natuurlijk gauw de neiging om, om dat generiek te maken, om dat heel keel over te laten komen in dit geval. Um, het lastige daarbij is, is dat je dus mensen, je gooit het kind met het badwater weg. Je zorgt er eigenlijk voor dat de boodschap die je hebt, dat die iemand niet raakt. Hoe vaak krijg je niet een nieuwsbrief waarin staat beste klant of geachte heer mevrouw of, nou ja, vul het maar in. En daarmee ga je eigenlijk aan die klant voorbij, want je kent die klant bij naam, je weet wie die persoon is. Je noemt, mij toch gewoon, je noemt die persoon toch bij zijn voornaam. Ja, als ik zou zeggen, beste klant tegen jou, niet heel persoonlijk toch? Nee, maar als ik zeg beste Anasja, Hoi, hey hey, hallo. En dat is super makkelijk in te regelen, want al die tools die zijn erop op gebaseerd om dat te doen. Dat, doe je, dat noem je placeholders, dat is in, in een mailsysteem is dat zo, dat is in, in chatprogramma's is dat zo. Dat zijn allemaal dingen die je heel makkelijk in kunt regelen en het is gewoon een kwestie van je data op orde hebben. Dus op het moment dat je dat gaat doen. Als je, alsje, alsjeblieft, doe het wel persoonlijk, want op het moment dat je het uh, heel algemeen houdt en heel formeel ook, dan is eigenlijk de tweede wat ik er wil zeggen, dan heb je niet het gevoel dat iemand direct naar je spreekt in dit geval. Uh, valkuil 2 van heel veel mensen is dat ze toch nog heel erg formeel blijven, omdat ze bang zijn dat ze iemand tegen de scheningen schoppen. En moet je eerlijk bekennen, tot een paar jaar geleden had ik dezelfde visie, ik had dezelfde mening. Ik dacht echt van, nou, dat is brutaal en dat kun je niet doen. Fou alstublieft. alsjeblieft. Nou, daar ben ik helemaal op teruggekomen, ook weer door die trial and error waar we het net over hadden. Gewoon twee typen mails, één formele, één informele. Ik heb er honderd voor gestuurd, verstuurd, honderd informele, ik zie de resultaten nog voor me, ik word er nog kwaad om, maar drie keer raden welke het beste werkte, die informele. Dus niet, Geachte meneer Jansen, nee, hi Jan, ook echt hoi. Ik typ het ik denk, oh wat degenereren mijn vingers. Ik denk, hoe durf je? Maar mensen voelden zich gehoord, mensen voelden zich gezien, mensen voelden zich aangesproken. Mensen voelden zich alsof het een persoonlijke mail was in dit geval. Dus als je automatiseert, hou het lekker informeel ontspannen, alsjeblieft. En spreek iemand persoonlijk aan, daar waar mogelijk Dus verwerk bijvoorbeeld bedrijfsnaam erin. Als iemand bij uh, Janssen BV werkt, goh, hoe gaat het eigenlijk bij Janssen BV? Super makkelijk te doen, even een handeling extra, je moet je data goed op orde hebben, maar als je die data goed opgebouwd hebt en dat staat erin, ja, maak er gebruik van, alsjeblieft. Dus die, in die zin uh, is, is het persoonlijk maken van je mail, persoonlijk maken van je chat, persoonlijk maken van je offertes is mega belangrijk. Doe je dat niet, dan uh, wordt het lastig. Nou, nou, nou, komt Erwin net met een, uh, met een voorbeeld uh, uit de praktijk waar hij gewoon zilt van gaat praten. Ik, ja. ik denk hé hey joh, Ja, ik woon ik daar ja. nog. Dat is dus ook niet zo gek. Klingt al een tijdje, maar ik sport. Nee, ja, ja. Jo, heb jij misschien een uh, leuk voorbeeld in de praktijk? Nou ja, ik herken wel uh, de moeite. Spreek iemand met u aan? Uh, en, ja. uh, behoud je afstand? Of word je ja. juist lekker persoonlijk? En, ja. en kom je te dicht in iemands uh, comfortzone? Want uh, ja, het is heel moeilijk om te zoeken naar hoe je iemand moet benaderen. Ja. Ik denk dat je dat uh, een stukje vanuit je. Natuur uh, moet aanvoelen uh, en dingen proberen. En ik denk dat het moeilijkste is van sales, uh, is om die, uh, om die nee te kunnen aanvaarden. Dus bereid zijn om, een, om een, uh, een afwijzing te krijgen. Dat geldt ook voor het tutoyeren. Ik, uh, ik, ik heb ook in mijn beginsel uh, gekozen om iemand in de Jujuvorm aan te spreken. Heel goed. Mijn doelgroep zijn veelal oudere mensen. En mensen die ik spreek vinden het juist prettig dat ja. ik ze lekker persoonlijk benadig. Ja. ja, ik heb één keer meegemaakt dat iemand zei van wat zeg je tegen me? Uh, ik heet mevrouw die en die. Ja, ja. Dat, dat gebeurt je een keer. Ja dat, ja, dat moet je niet meer houden om toch uh, te kiezen om, om, om lekker laagdrempelig met iemand te communiceren. En daarmee uh, ben je gelijk ook als je dat dus in, in een automatische mail bijvoorbeeld doet. Ja. Is, doet dat geen pijn, want je wordt niet de persoon ook aangesproken. Het is gewoon een regel data. Klinkt heel oneerbiedig, zo bedoel ik het natuurlijk niet, want we hebben het hier over mensen. Maar het is een regeldata die de, hè, in plaats van ja en nee zegt, ja. als je 2000 verstuurt, doet dat niet zoveel zin. Dus in die zin, uh, super goed, ja? ja. Maar je doet dat mensen. ook bij uh, prospects die ja? je nog nooit hebt gesproken? Ja, okay. en voelt heel oncomfortabel aan in het begin. Ja. Dat ook eens ja, je zegt het goed, in het begin vooral, ja. omdat het uh, een beetje Laat ik een ander voorbeeld geven. Als ik bijvoorbeeld uh, mijn doelgroep zoek, dan ga ik altijd zoeken naar van wat voor functie heeft die persoon bijvoorbeeld. Hè. Ik zoek een HR manager bijvoorbeeld van een groot bedrijf, Nou, dan ga ik daar gewoon op LinkedIn zoeken. LinkedIn is het perfecte platform daarvoor. Wat ja, ik doe, ik stuur ze een invite en dan doe ik een persoonlijk berichtje bij. En dan doe ik het ook op die manier. Hi, Rolien. Ja. Gaat het goed met je? Ik kom graag met je in contact. Nou, en dan heb je het gesprek geopend. Als iemand zin heeft op de chatten reageert hij, heeft hij er geen zin in. Moet je toch nog een chatje sturen als je gekoppeld bent en vervolgens heb je een gesprek. En voor je het, wist, voor je het weet zeg je hé, hey, zou wil een keertje bellen, dan ben ik wel benieuwd. En op het moment dat je dan een berichtje stuurt en je, en je tutoeert en iemand reageert er negatief op, ja, zo so be het. Je wil wat zeggen, je wil vragen. Ja, ik herken uh, met name op LinkedIn uh, zie je vaak berichten heel onpersoonlijk in je mailbox uh, ja. binnenkomen, die je eigenlijk automatisch overslaat. Ja. En inderdaad, zodra dat je naam genoemd wordt of het wordt ja, extra, nou, dan moet ik, nou moet ik zeggen, als we het dan over LinkedIn gaan hebben, uh, je komt met iemand in contact. En dat is dan een kort berichtje, een kort berichtje, een kort berichtje. En dan komt er ineens ook bam, ja. en dan denk ik, ja. fuck off, ik moet ja. heb shit niet. Nee, maar dat, dat is denk ik de grootste valkuil van ons allemaal. Ik vergelijk sales wel eens een beetje met daten, daten is spannend, daten is leuk. Maar als je maar aan een kop koffie zit, ga je toch ook niet gelijk vragen of ze met je wil trouwen, of zie ik dat verkeerd. Volgens mij is, is sales precies hetzelfde. Op het dat ik vijf minuten met iemand aan het kletsen ben en zeg, hey trouwens, wil je dit voor mij kopen, hoe zou dat voelen? Dat is niet oké. Okay. Dus ik denk dat dat de klassieke fout is van, joh luister, ik uh, geef je dit en ik ben daarmee bezig enzovoorts. Waarom? Waarom? Doe dat alsjeblieft niet. Ga zo eens een keertje bellen. Gewoon simpel, je kwartiertje. Ben wel benieuwd. We gaan even kennis met je maken. Dan zal we een stuk laagdrempelen, maar dan bijvoorbeeld: ik wil gelijk bij je langskomen, ik wil gelijk een afspraak, ik wil gelijk een call in plannen, ik wil tijd van je hebben. Nee, gewoon even kort bellen. En je wil niet weten hoe succesvol dat je bent als je dat zo klein maakt in dit geval. Dus ja, herkenbaar en uh, doe het niet, alsjeblieft. We hebben een nog één sheet. Nog één sheet? Ja. Een sheet en eigenlijk zijn we al over de tijd heen. Sorry. Ja, nee, ja, niks, sorry. Nee, ik ben er even toch zijn. Ja, ben ik ook wel nieuw naar. Even daar uh, naar vraagt, want we hebben best wel ja, uh, interessante vragen. Want we gaan wat dieper op de materie. Uh, van uh, Danny: hoe zie je het achterzelsproces bij een niet-online winkel? Heb je daar goede tips voor? Hoe vaak uh, contact na aankoop, hoe lang na aankoop? Okay. Bij een niet-online winkel ga ja. ik de vraag dus, dus, dus een winkel oké okay. ja ja ja laat laat ik even vooropstellen dat we het hier hebben over business to business um, dus in die zin is het uh, ik, ga ik ga de antwoord op geven hoor uh, maar in die zin um, wij hebben het hier constant over uh, uh, zakelijk naar zakelijk. in jouw geval het net iets anders maar het is wel het zit wel een wat hoger level in dit geval um, ja als je het hebt over aftersales dat is natuurlijk cruciaal, dat heeft met klachtafhandeling te maken. Klacht is een koopsignaal. signaal, alsjeblieft los het goed op en zeg alsjeblieft sorry, dat is ook een vorm van after sales. Maar als je het hebt over aftersales, sales, dan ga je dus voor de relatie en dat is denk ik wat heel veel winkels super super waardevol zouden vinden als ze wat langer met iemand onderweg mogen zijn. Dat mensen ook het leuk vinden om bijvoorbeeld de nieuwste trends of de nieuwste ontwikkelingen kunnen volgen. Als je nog eens een keertje contact op me neemt met je klant, eh, ga dan niet alleen maar zenden. Geef ook iets weg en dan niet alleen maar korting, maar eh, organiseer ook eens wat leuks in je zaak. He, ik ken modewinkels hier bijvoorbeeld, een hele mooie modeshow en dat was echt zo'n zo dames mochten eventjes all out, lekkere champagne, lekker eten enzovoort. en dat is gewoon in je eigen zaak, hoef je niks voor te huren, zet je gewoon een beetje muziek op. Hard, altijd Die zaken was altijd ram, ram, ram, ram, ram, ram vol. En ze, ze hoefden niks te kopen, maar ze namen allemaal wat mee. Dus je geeft eigenlijk een, een mooi glas champagne, gezelligheid, een stukje lifestyle, een stukje uh, leisure geef je weg als het ware. En daarmee zorg je ervoor dat mensen zich meer aan je binden en weer een keertje bij je op bezoek komen. Dus ook mensen hebben heel veel after sales, is eigenlijk de gouden regel. Ga niet alleen maar push, push, push, push, push, niet alleen maar vertellen, oh we hebben weer wat nieuws. Oh, wil je wel alsjeblieft weer bij me kopen, maar geef af en toe ook niet weg. Oké, okay, dankjewel. Sharon, hebben we nog iets? Uh, nog een vraag van Ivan. Uh, uh, Als je ook met internationale kla uh, klanten werkt, nou dat is niet eens een vraag, het is eigenlijk meer wat ik wil delen. Als je ook okay. met internationale klanten werkt, is het informele op een of andere manier niet een overkill? Aangezien verschillende landen met verschillende etiketten uh, te maken hebben. Ja, helemaal niet eens, ja. Ja, dus de nuance is, we hebben het hier over de Nederlandse markt. Ja. Oké. Okay. Nee, dat klopt. Ja. Zeker waar. Ja, absoluut. We hebben nog uh, één sheet en dan gaan we hem, uh, uh, daar gaan we even doorheen jagen. Prima. De laatste is, uh, opvallend opvallend. Uh, ik vind het een, uh, een soort gouden regel dat als je iets doet, dat je ook uh, memorabel moet zijn. En je mag van alles zijn. En hij is een beetje impopulair misschien in Nederland, maar Trump is vooral president geworden doordat er over hem gepraat werd. En uh, zo leer van hem in dit geval hoe je dat moet doen. Uh, het, het beste is als het over je voorstel gaat of dat het in ieder geval in, de, in het brein van je klant achterblijft. Dus maak het opvallend. En dat, dat doe je helemaal op je eigen manier. He, dat kan in, in het geval van wijn kan het zijn door complementair bijvoorbeeld iets leuks erbij te doen. Ik heb bijvoorbeeld een, een, een, een webshop en die hebben uh, glutenvrije producten, dat gaat als een raket op dit moment, glutenvrije dromen heet dat. En die vrouw die heeft af en toe een beetje chocola over en daar maakt ze speciale bonbonnetjes van en dan schrijft ze een heel klein briefje bij. Heel klein gebaar, maar mensen zeggen oh, maar dit is zo gaaf, dit is zo leuk, onthoud mensen in dit geval. Nou, zo is het ook bijvoorbeeld met het maken van een offerte. Uh, Offertes, weet je, papier is geduldig. Drie keer raden hoe klanten offertes lezen. Ik ga sneller praten, maar eh, ze lezen de eerste alinea en dan rr, rr, door naar de prijs. En dan is uiteindelijk de prijs is dat, dat waar het uiteindelijk om gaat. Nee, wat je wil is dat je de essentie van datgene wat je die klant zegt, oh, ik heb je begrepen, ik heb daadwerkelijk iets moois voor je, dat wil je dat dat achterblijft. Nou, wat ik altijd doe, is ik maak een filmpje van mezelf en eh, tegelijkertijd een printscreen filmpje van een slideshow. Met vijf slides, een filmpje van misschien drie minuten uh, en dat neem ik dan op uh, met een online tool, uh, Loom heet dat. En dan kun je mensen dus gewoon een, een inlogje geven en dan zeg ik joh, als je uh, geen tijd hebt om te lezen, neem in ieder geval drie minuten, dan leg ik het je eventjes uit. Dan zien ze je gezicht nog een keer, dan heb je positieve vibe uh, met, met wat mooie visuals laat je zien wat je eigenlijk hebt voorgesteld. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Het mooiste van zo'n link is nog dat je ziet, ze hebben het gezien en dan kun je bellen. Korte opvallend, opvallend. opvallend opvallend. Krijgen we ook nog jouw uh, beste tools, tips? Sterker nog, jullie krijgen van mij in mijn boek. Als ah, cadeau, als leuk. dank voor jullie komst. Ja, ja. ja dat was een, een hele mooie afsluiter hiervan. Uh, ja, ik, ik denk dat we moeten afsluiten, want anders dan komen we tijd technische problemen. Jammer, want ik denk dat er thuis misschien ook nog wel het een en ander de vraag is: kom ik op? Uh, onze afspraak volgende week en dan moet ik heel even kijken, ik heb hem niet helemaal helder op mijn vizier. Wij hebben donderdag de afgesproken voor een Q&A. Ja. Donderdagmiddag om vier uur hebben wij een Q&A gepland met Erwin via een Zoom gesprek. Uh, iedereen die ingelogd is via Eventbrite, die krijgt sowieso een e-mail thuisgestuurd waarin de informatie opgenomen staat. We zullen ook uh, via social media alles met elkaar delen zodat mensen zich daarvoor kunnen aanmelden en mee kunnen doen, hebben we, nemen we gewoon ruim de tijd voor uh, om antwoorden te, te geven, Zeker. op de vragen uh, en nog even met elkaar na te kunnen praten. Ja. Uh, ja, wil ik jullie allebei heel erg bedanken dat jullie hier waren en uh, uh, ik, ik, ik hoop dat jullie uh, er iets van hebben opgestoken en dat je ergens mee naar huis hebt. Ik zou er, om, om af te ronden aan allebei willen vragen. Uh, wat is één punt waarvan je denkt, tot drie, blij dat ik dat gehoord heb. Roei, onderzoek. Doen. Onderzoek doen. Nee, doen. Voor jouw fase super belangrijk. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is superbelangrijk. Daar zou ik me op focussen. Ik heb de neiging om snel te gaan, maar ik denk nee, even. Dat zijn ondernemers. Terug. Ja. Iedereen heeft het. Dus ik nou. ga het doen. Een, ja. En meer onderzoek naar tools. Wat je ja. doen. Dat komt goed. En voor jou nog een. Ja, ik was gewoon heel enthousiast over, uh, over jouw tips, over hoe je dingen kunt personaliseren. Dus je eigen ja. aanpak, je onderscheiden. Ik proef uh, dat daar echt wel heel veel ligt Mooi. en uh, ja de, de, de, de, de, hetgeen wat ik dan meekrijg is, is, dat je inderdaad goed moet voorbereiden, dat je het goed moet opzetten ja. en met vol vertrouwen, die mag ik niet benaderen. Ja. Dat is wel iets wat ik, uh, wat ik meeneem uit het gesprek. Mooi. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Top. Sharon, heb jij nog een leuke uh, nou, ja, Ik kan alleen maar heel enthousiast hè, afsluiten dat ik uh, uh, ontzettend heb genoten vandaag. En uh, dat iedereen uh, heel enthousiast reageerde op, uh, op het gesprek. En uh, ook uh, nieuwe ideeën en inspiratie, vooral de starters. Want er zaten echt een paar starters vandaag. En dat, is, uh, ja, dat viel me heel erg mooi bij elkaar als een aanvulling. Dank jullie wel. Dan heb ik nog één klein afgerond iets. Heel binnenkort komt het boek Yes, ik wil omzet van Erwin uh, op de markt. Ja. En uh, daar gaan wij uh, online nog iets leuks voor organiseren. Zeker. Uh, dan gaan we gewoon communiceren. Gaan Stay gewoon, tuned. Gaan we gewoon het net opschooien. <laughs> ja, ja, en dat, ja. Uh, dat is ook weer leuk om samen te zien. Zeker. Uh, ja, bedankt iedereen aan tafel. En uh, uh, ik, uh, ja. ik ga hem hiermee afronden. Alright. Dankjewel voor jullie aandacht thuis. Ik weet niet of die aanstaat. Ik heb van tevoren niet gevraagd. Denk voor op de techniek? <laughs>